Dag iedereen, een write-on effect maken in After Effects. Hoe doen we dat? Dat zien we in deze Tip of the Week. Voor deze Tip of the Week video gaan we meteen in After Effects duiken. Ik heb hier een projectje klaargezet waarin al een tekstlayer zit. Um, op zich heel simpel, gewoon een tekstlayer. Uh, ik heb een uh, redelijk geschreven lettertype gekozen omdat dat toch het beste werkt voor zo'n write-on effectje. Dat zal het, uh, het effect alleen maar beter gaan uh, verkopen. Nu, hoe gaan we eraan beginnen? Wel, eerst en vooral moeten we een shape layer gaan maken die eigenlijk uh, al deze letters kan overtrekken. Dat gaan we doen met onze pen tool. Dus ik ga hier helemaal bovenaan de pen tool nemen. Of ik kan de shortcut G gebruiken. En dan gaan we uh, meteen ook daarmee beginnen tekenen. Maar ik ga eerst ervoor zorgen dat ik geen laag geselecteerd heb. Want anders teken ik een masker. Dat is niet wat ik wil. Ik wil een aparte shape layer gaan tekenen. En kijk, keer dat ik daarnaast klik, dan ga je ook zien dat we hier direct instellingen kunnen gaan maken. Uh, voor onze shape layer. Nu, het gemakkelijkste is al dat ik hier geen fill heb, dus ik ga hier de fill uitzetten. Dat ik mijn stroke color iets anders geef dan wit, want anders gaat dat uh, moeilijk zichtbaar zijn. Dus ik neem gewoon iets rood, dat gaat duidelijk zichtbaar zijn bovenop deze witte tekst. Oké, okay, en ja, de stroke wit moet eigenlijk ongeveer even breed zijn dan de letters zelf. nu weet, ik heb dit al eens gedaan, dat is ongeveer 16 pixels. Uh, dat hangt natuurlijk af van jouw eigen uh, uh, lettertype en de grootte waarop dat je dat geplaatst hebt, uiteraard. Uh, eens dat we dit gedaan hebben, gaan we hier eigenlijk beginnen tekenen. En uh, ik ga een beetje inzoomen, dat maakt het iets gemakkelijker. Um, en ik ga uh, hier beginnen tekenen. Dus ik teken hier mijn eerste punt. Naar daar. Zo. En ik probeer eigenlijk de letter zo goed mogelijk ja, af te lijnen. Zodat het uh, heel mooi overeenkomt. Dus ik probeer eigenlijk te werken. Zodat dit allemaal mooi overeenstemt. Nu ik ga hier even mijn Adaptive Resolution op of zetten. Zodat dat voor jullie een beetje duidelijker zichtbaar zal zijn. En zo gaan we eigenlijk volledig de tekst proberen zo mooi mogelijk uh, na te tekenen. Nu, een paar tips. Als je klikt en uh, sleept en je ziet dat je punt niet volledig juist staat, doe spatiebalk in. Dan kan je het punt ook nog verzetten. Als je spatiebalk weer loslaat, dan kan je je handles weer gaan aanpassen. Dus op die manier kan je eigenlijk terwijl je je punt aan het tekenen bent, nog correcties doorvoeren. Um, ook nog iets waar we gaan op letten. Dit is een heel afgerond mooie lettertippen. Nu, ik wil eigenlijk ook dat mijn stroke dat heeft, dus ik ga even in mijn uh, shape layer gaan duiken. en. Ik ga hier tot in Stroke, dus content shape 1 dan uh, Stroke 1 en daar ga ik de Line Cap op Round Cap zetten, zodat we hier mooie afgeronde uiteinden krijgen en ik ga ook de Join op Round zetten um, omdat we hier dat, dat wel gaan nodig hebben. Wat ik ook al ga doen is deze Stroke even boven mijn shape uh, slepen en dan de shape weer boven de stroke zodanig als ik straks extra shapes teken dat deze stroke voor al die shapes zal uh, gelijk zijn um, dat maakt het iets gemakkelijker want we gaan meerdere paden nodig hebben om dit volledig te kunnen tekenen dus ik ga hier verder dus ik klik hier terug op dat laatste punt voila ik teken tot hier ongeveer ik heb nu gewoon geklikt, dus ik heb geen busy handles, maar dat maakt dat ik hier wel een gemakkelijke hoek kan maken. En doordat we onze stroke met round joints hadden gemaakt, is dit ook al mooi afgerond. Dus ik ga verder beginnen met tekenen. Oké, okay. Nog um, een beetje aanpassen eventueel ALT induwen, want hier had ik geen handles op en ik wil hier toch een handle uitrekken. Dus met ALT krijg je je Vertex tool, Daar kan je ook mee aan de slag. Oké, okay. dat is de eerste letter, goed. In principe kan ik hier verder tekenen, want ja, dit stukje gaan we niet zien. We gaan enkel daar de lijn zien waar dat onze tekst ook visueel zichtbaar is. Um, dus ik kan hier in principe gewoon verder tekenen en tot daar gaan. En dan zo eigenlijk mijn pad weer gaan tekenen. Zo. En nu hier ga ik moeten beslissen waar ik even stop met mijn lijn te trekken. Want ja, we zouden deze uh, R zo schrijven en dan waarschijnlijk onze pen van uh, ons blad nemen en dan hier terug beginnen tekenen Dus dat gaan we proberen simuleren dus ik ga hier ik ga ietsje verder zetten zo, dat we eigenlijk tot hier mooi kunnen tekenen nu als ik hier direct zou verder tekenen gaan we een beetje een rare overgang krijgen dus wat ga ik doen? ik klik even gewoon mijn laag aan zodat dit pad afgesloten is en dan kan ik eigenlijk vanaf hier terug beginnen tekenen en ga ik eigenlijk een nieuw pad beginnen Zo, hier ga ik hetzelfde doen aan de T ik ga tot hier ongeveer tekenen zo en dan uh, ga ik weer klikken want bij de T wil ik hier bovenaan beginnen zo en ik teken terug naar beneden Voilà. En hoe meer tijd je hier insteekt in het mooie aflijnen van die uh, strokes, hoe beter het resultaat zal zijn. Ook hier wil ik nu weer vanaf hier deze uh, streepje op de T kunnen uh, tekenen. Voilà. Dan doe ik vanaf hier, zo, eventueel deze naar de andere kant, dus dat is met Alt ingeduwd. En heb ik het even zeep gedaan, dus met Alt ingeduwd. Zo. En dan kan ik weer zo verder tekenen. Voilà. Dan heb ik weer de T. En dan ga ik hier weer klikken op de laag en ga ik zo verder met de E. En zo ga ik eigenlijk verder tot als ik alle uh, letters van mijn Tekst heb getekend. Uh, ik ga dit op dit moment ook een klein beetje doorspoelen zodanig dat jullie uh, niet uh, eindeloos lang hier moeten zitten naar kijken. En hier op het laatste ga ik ook nog deze. I, het puntje op de i zetten en het moet dat natuurlijk in een aparte laag doen of in een aparte uh, shape doen. Zo, voilà. Even selectie tool nemen en een beetje proper zetten. Zo, voilà. Dus we hebben nu al onze letters uh, overtrokken met een pad. Nu om ons uh, write-on effect te gaan maken hè, hebben we hier nu een shape layer met eigenlijk alle uh, letters overtrokken als paden. Hier onderaan hebben we onze strokes staan die op onze volledige uh, shape layer eigenlijk zijn effect doet waar de rounded corners bijvoorbeeld op staan, dus dat is gemakkelijk. En uh, nu moeten we daar nog iets gaan toevoegen zodat we die paden kunnen laten zich uh, inanimeren. En dat gaan we doen met de Trim Pads. We hebben hier in onze shape layer Contents Add. Hier hebben we Trim Pads staan. Als ik die toevoeg dan komt die hier mooi tussen te liggen. En dan gaan we die open klikken. En hier gaan we eigenlijk onze animatie in gaan opbouwen. Uh, want als ik hier nu die End parameter hier uh, helemaal onderaan en parameter op 100 van 100 naar 0 brengt dan zien we dat eigenlijk onze lijnen hier allemaal verdwijnen um, dus dat is eigenlijk de bedoeling dat we die van 0 dus ik ga die animeren door op het stopgatje te klikken en dan na een paar seconden laat ik die bijvoorbeeld naar 100 bewegen en dan gaan we zien dat die lijnen tevoorschijn komen. Nu, dat is nog niet 100% wat ik wil hebben, want ik wil dat, dat, dat er maar één lijn tegelijk zichtbaar wordt. Um, nu, daarvoor moet ik hier gaan kijken bij Trim Multiple Shapes. Dit staat nu op Simultaneously. Dat gaan we zetten op Individually. Nu gaat er telkens maar één lijn tegelijk getoond worden. Maar we zien dat dit nog eigenlijk in de verkeerde volgorde gebeurt. Nu dat is een beetje jammer dat dat zo gebeurt, maar op zich is dat niet zo erg. Het enige dat we moeten doen is eigenlijk al deze shapes van volgorde omdraaien. Dus hier gaan we even shape 1, dan shape 2 en zo verder. En voilà, een keer dat die allemaal in de juiste volgorde staan, zouden we eigenlijk dit effectje moeten bekomen. Oké. Okay. Um, dit lijkt mij iets te snel te zijn, dus ik ga deze laatste keyframe maar een seconde of drie ongeveer brengen. Um, dat lijkt mij al beter en misschien moeten we deze twee keyframes ook nog easy easen, zodanig dat er een beetje easing op zit. Dus bij Animation Keyframe Assistant Easy Ease. Nu gaan deze ietsje vloeiender Bewegen gaat er een beetje verschil in snelheid komen. Nu, dat ziet er al heel mooi uit. Maar nu moeten we natuurlijk nog de finishing touch gaan aanbrengen, want nu krijgen we eigenlijk gewoon het rode woord over het witte woord. Dat is niet wat we willen, we willen uiteraard gewoon de witte letters laten tevoorschijn komen. En dit gaan we doen door middel van een uh, trackmatte. En een trackmatte is eigenlijk een soort van masker dat we kunnen gaan uh, leggen. Dus we gaan van deze shape layer eigenlijk een masker maken. Uh, en dat doen we door in dit uh, tabelletje hier te gaan. Deze kolom hier, de trackmatte kolom. Nu, als je die niet ziet staan, dan is het hier helemaal rechts onderaan het tweede icoontje dat je moet aanzetten. Uh, met dit icoontje kan je eigenlijk ervoor zorgen dat deze uh, kolom tevoorschijn komt. En eens dat we die hebben, dan kunnen we hier op onze tekstlaag in dat kolommetje gaan kiezen voor alpha matte shape layer 1. En dat gaat ervoor zorgen dat we eigenlijk deze laag, de shape layer, gebruiken als een masker voor de laag, uh, de, onze tekstlaag. En als we dit nu even afspelen, voila, dan hebben we ons write-on effect. Voila, dit was het voor het write-on effect in After Effects. Op zich een vrij eenvoudig effectje, maar zeker leuk om mee te gaan spelen. Dan zie ik je graag terug in een volgende Tip of the Week. Tot dan!